Ik wil u graag laten zien hoe u kunt werken op afstand zonder deze afstand te ervaren. Microsoft Teams wordt door veel organisaties als eerste tool ingezet om een vorm van samenwerken te creëren. Echter, zaken als bijvoorbeeld versiebeheer, workflows, retentie en het beheren van een uniforme huisstijl voor al uw documenten zijn zonder ingrijpende aanpassingen en/of maatwerk niet mogelijk in Teams. Ik ga u echter laten zien hoe wij Digioffice, een zeer uitgebreid documentmanagementsysteem, hebben geïntegreerd in Teams. Op deze wijze kunt u snel aan de slag met het samenwerken binnen Teams in combinatie met een goed beheerde documentomgeving. In deze film geef ik u een introductie van de integratie van Teams en Digioffice. Zo laat ik u zien hoe u snel documenten kunt vinden, voorbeeldweergave van documenten beschikbaar heeft, snel documenten kunt openen en bewerken, hoe u de medewerkers aan het project kunt vinden en hoe u detailinformatie van het project kunt raadplegen. Dit zijn voorbeelden van een projectmatige inrichting. Eenzelfde integratie is ook mogelijk met bijvoorbeeld klant, dossier of productgerichte inrichting. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de mogelijkheden. Kortom, ik demonstreer nu de mogelijkheden van een projectmatige inrichting. Ik navigeer naar de juiste teamsite en kanaal. Hier kies ik voor Posts. Dit is de chattab voor het team. Dit is de standaard functionaliteit van Teams. Nu ga ik naar het tabblad Bestanden. Hier vindt u de gedeelde Teams-documenten welke niet onder het beheer van DigiOffice vallen. Dit zijn bijvoorbeeld tijdelijke documenten, aantekeningen of documenten welke geen beveiliging en versiebeheer nodig hebben. Dan het tabblad DigiOffice-documenten. Dit is het eerste tabblad dat ik voor deze presentatie heb toegevoegd. Tabbladen als deze zijn eenvoudig zelf toe te voegen. Op dit tabblad vindt u alle documenten die geregistreerd zijn op het project en voor mij inzichtelijk zijn. Deze documenten worden op de juiste wijze beheerd en beveiligd. U kunt binnen de documenten zoeken, sorteren en filteren. Ik laat het even zien. Allereerst een zoekopdracht. Typ mijn zoekcriterium in, klik op Enter of op de zoekknop en de zoekopdracht wordt uitgevoerd. Ik haal de zoekopdracht weer leeg en ik laat het filter zien. Filter kan onder elke kolomkop, bijvoorbeeld hier onder de kolomkop Onderwerp. Dat kan met en zonder wildcard. Ik laat het eerst zien: met. Zo wordt er breed gezocht in het onderwerp. En zonder: geeft een specifieke resultaat. Filteren kan ook door middel van het verslepen van de kolomkop naar boven. Dit wordt dan een keuzelijst en zo kan eenvoudig gefilterd worden. Ten slotte kan er ook nog gesorteerd worden. Ook dat kan op elke kolomkop van groot naar klein en van klein naar groot. Uiteraard zijn ook combinaties van zoeken, sorteren en filteren mogelijk. Overigens is nu voor elk document een voorbeeldweergave beschikbaar. Selecteer het document en aan de rechterzijde verschijnt de voorbeeldweergave. In een volgende film zal ik u laten zien wat voor verdere acties u hier kunt doen, zoals bijvoorbeeld het starten van een werkstroom. Nu gaan we door met het tabblad documenten registreren. Dit tabblad maakt het mogelijk om door middel van het eenvoudig slepen van een bestand deze automatisch te registreren en beveiligen in Digioffice. Deze bestanden worden ook direct zichtbaar in Teams. Ik laat het even zien. Ik open de Windows Verkenner, selecteer daar één of meerdere documenten en sleep deze naar het tabblad. De registratie wordt gedaan. En zodra de registratie klaar is, is het document direct ook op de tab DigiOffice documenten te zien. Zoals hier nu in beeld staat. Dan laat ik nu het tabblad Medewerkers zien. Hier vindt u alle projectmedewerkers met hun e-mailadres en telefoonnummers. Vanuit hier kunt u direct bellen en een e-mail in de huisstijl versturen. Deze e-mail wordt direct geregistreerd op het project en is dus ook zichtbaar in het team. Ik maak even een e-mail aan. Klik op maken bij het schabloon wat ik wil gebruiken. De e-mail komt naar boven. Ik kies een voorbeeld, onderwerp en het referentienummer. En het project zijn hier keurig in beeld. Ik verzend de e-mail. Deze is nu gelijk zichtbaar op het tabblad Digioffice documenten. Zoals u hier ziet, ook nu weer direct beschikbaar met de voorbeeldweergave. Ik laat u nu het tabblad Projectpagina zien. Dit tabblad brengt ons naar een projectspecifiek scherm binnen DigiOffice. Maar dit is slechts een voorbeeld omdat u ieder scherm binnen DigiOffice kunt onderbrengen in de Teams-interface. In dit voorbeeld ziet u de projectgegevens zoals naam, beschrijving, type, soort en status. Maar ook zaken als projectfaseringen, opleverdata, aanbestedingsinformatie. En projectbetrokkenen zijn zichtbaar.